De, bij de bipolaire stoornis is het heel belangrijk om uh, onderzoek te doen naar lifestyle-interventies, omdat uh, die interventies in zich kunnen hebben dat de uh, stabiliteit van patiënten uh, verbeterd kan worden en ook beter kan blijven. En om die reden doen wij op dit moment onderzoek naar anti-inflammatoire dieet, naar probiotica en naar de effecten van uh, spinning um, uh, op het leven van patiënten met een bipolaire stoornis. Bij de um, dieetstudie onderzoeken we de effecten van anti-inflammatoire dieet op het functioneren van patiënten, zowel in het dagelijks leven uh, als in het cognitief functioneren. Zo, dat was lekker, dan we nu al veel beter. Bij de spinnintherapie-studie Moose Certification doen we onderzoek naar het effect van spinningtherapie op de veroudering van het immuunsysteem en of we dan door meting van het immuunsysteem en door deze behandeling dat kunnen beïnvloeden. Wat nou bij veel van dit soort leefstijlinterventies nog een belangrijk thema is, is dat niet alleen de effecten op de korte termijn, maar hoe je nou die interventies op de lange termijn goed kan bestendigen. Hoe hou je een dieet goed vol op de lange termijn? Hoe hou je spinning... Een actieve leefstijl op de lange termijn vol en specifiek bij de bipolaire stoornis, denk ik dat dat nog iets is waar nog wel meer onderzoek naar zou moeten gebeuren.